Hallo, kijk aan mezelf de koning, koning? Kijk aan de tafel. Ja, ga doen. En ook de verduin van de hoogstoel. En ook een maan. En de precisie En ook de armen in en uit. Armen te doen. Een aan de kant, een aan de out Meer, and out. uit, een oude uit. Een Arm the in is hold, and arm out for hold, and, and out, and out. De voeten, de pleeg, de hulp, de, de neus in de armen in. Ging. Nog keer de voeten, de pleeg, de de kam in. De mond. Pak voeten. 1, Achter. 1, 2, 3, 4. Een, en... en... en... en... twee, drie, vier. En span. En... En... En... En... En... Twee, drie, Fia. En zo. Ze was het. Met Moet